Yo, Malse Makkers! Mijn Welkom de bij deze nieuwe video! We gaan vandaag een game die best wel vaak is. Damn. Ik had hier best wel veel hooi, dus... Daardoor had ik dus een beetje last van mijn ogen. Dus als ik gek de camera in keek, dan komt het daardoor. Als ik even nog vergeten. Die best wel vaak is aangevraagd. En dat is Tittle Nightmash hey. 1. Eén keer niet online meisje 2 zeggen. Wat gek. Maar jullie vroegen hier heel veel om, En nu zie ik dat mijn webcam hier staat. Dus we gaan in de game. En ik moet hem nog instellen dat ik hem hier op hoor de game. Ik wil geen gaima. Ik wil geen gamma. En ik moet die game opnieuw opzetten. Wat is dit? En we nu zie ik help doen? Dit moet je doen. Dit moet je zien als je een opname gaat beginnen. Dit beeld. Mijn lievelingsgame. Oh, mooi game ook. Echt mijn lievelingsgame, game, bro. Oké, okay, beginnen we met de game. Oh wacht, we zijn nu bij het stuk bij de Lady. hey dit hoeft niet. Ey, je is het stuk bij de Lady. Ey, daar gaan we even niet heen Want ik heb hem ook op mijn twitch account uitgespeeld. Maar dat, dat is wel echt een beetje op het begin van de, toen de game begon. Dus ik weet echt niet meer waar. We, ja, ik weet wel dat het stuk bij de Lady was. Maar ik weet alleen dat je nog met de spiegel naar haar moest richten en dat jij doodbeet. En voor de rest weet ik niks. Ja, ik weet dat monsters natuurlijk. De twin chefs. En ik... De... Hoe heet die andere met die lange klote handen? Janitor? De janitor. What the fuck, gast? Janitor. Wat Wie is dit? Muis, ga aan de kant. Hè? Is dit, dit is de lady. It's de lady, bro. Kun je skipper. Skipper, naar papa. Fuck, slaat <laughs> okay, het op. Oké, hallo mevrouw, nu, nu, nou leuk om nu eens een keer te zien nog. Het is uh, twee jaar geleden dat ik je heb gezien. Op een Twitch livestream ja, uh. oh. ik zit niet lekker op bro. Ik vind het schattig dat Sik altijd aan de neusjes zit snuiven. Paddestoelen, ik wil die paddenstoelen knuffelen. Die paddenstoelen knuffelen is altijd een mens moeilijk. Ja, waarom? Als ik jeuk heb, ga ik. Ik weet wel, als je deze ding aanstakt, dat je dan op een gegeven moment een achievement krijgt, als je al de, die hebt. Oh shit, ga ik? I am going lose, bro. Waarom staat mijn webcam zo koud, nog gek? Zo, oké. Okay. Nu is je wel minder vierkant voor mijn gezicht. Hé, hey, ik vraag toch een kruidje, mijn vrouwtje? Koe. Beweeg me nou heel gek? Zit we op een boot? Is de mouw een boot? Is het... Ey, ziekeng! Is dit iemand die, die uh, Is dit een large man? Is dit een lange man? Omdat hij natuurlijk. Dit is de man uit Little Nightmares 2. Ja! Die heeft zich opge... Klinkt heel lullig. Maar hoe gaat het dan met Mollo? -no? Want dit, dit is wat na. Dit is eigenlijk. Dit moet eigenlijk Little Nightmares 2 voorstellen, maar. Is het niet? Dit is denk ik een boot. Waar moeten we hier doen? Misschien een gat, moeten we daarin?